GGZ-instellingen, uh, dan wil ik nu graag een andere sector uh, aan het woord laten. En, en dat is met uh, Jasper Schellingerhout. Uh, ik maak zo direct even de pointer voor jou uh, schoon. Jij bent huisarts en daarnaast uh, ben je klinisch epidemioloog. Dat hoeven we nu niet meer uit te leggen wat dat is. Dus dat scheelt alweer. Iedereen ja. uh, weet dat sinds corona. Uh, ook jij uh, gaat in op... Uh, uh, implementatie van IHELT e in de zorgpraktijk. Ja. Uh, en jouw, is het, uh, of jouw titel is Het kan echt. Aan ah, jou het woord. Ja, nou inderdaad, van de GGZ naar de huispraktijk. Uh, Normaal gaat het vaak andersom. Uh, maar ik denk dat er ook veel overlap is dat we zo meteen tegen zullen komen. Uh, zoals je al zei, ik ben uh, buiten huisarts ben ik ook uh, klinisch epidemioloog. Uh, hier even kort mijn uh, kenmerken. Ik ben huisarts bij het huisteam De Keen in Etteleur. Um, Tijdens mijn opleiding ben ik ook gepromoveerd en heb ik ook een opleiding gedaan tot klinisch epidemioloog. De laatste jaren vrij veel met digitalisering uh, en e-health in de weer. Uh, en uh, in dat kader ben ik ook lid van onder andere van Zorg voor Nu. Dat is van het ministerie van VWS uh, om zorginnovaties uh, te promoten. En zit ik in de redactieraad van ICT en Health, een van de grootste uh, ja, bladen op het gebied van ICT en gezondheidszorg. Maar waarom ik hier sta en uh, waar het uiteindelijk over gaat, um, is uh, de implementatieslag die wij met digitalisering hebben gemaakt in de praktijk. neem ik even een paar jaar terug, om precies in het najaar van 2016, toen niemand nog uh, corona kon spellen. Um, toen uh, constateerden wij uh, eigenlijk iets in de praktijk van, nou goed, we hadden al jarenlang uh, een aantal services die we digitaal aanboden. Te weten uh, online afspraak maken, online herhaalrecepten en e-consulten. Um, maar er gebeurde niet zoveel. En dat werd landelijk uh, kwam dat ook wel naar voren. Als je de I-health monitor uh, van het uh, die houdt elk jaar bij hoeveel mensen het willen en hoeveel het gebruikt wordt. Als je die volgde, dan zag je dat er landelijk niet veel gebeurde. En dat kwam wel overeen met wat er bij ons uh, gebeurde. Ook niet zoveel, dus het gebruik lag ergens tussen de 3 en de 5 procent. En toen dachten we, dat is toch gek. Want uh, die, zelf, de e health monitor die gaf aan dat ongeveer 65 tot 70 procent van de patiënten het wel wil. Dus dan heb je een gat. Uh, uh, en waar zit dat gat dan in? Nou, daar zijn we over na gaan denken. En met name ook uh, omdat we het, uh, het service zagen voor patiënten. Maar ook dat we ook de trends eraan zagen komen uh, van de arbeidsmarkt. Dus de stijgende zorgvraag, uh, teruglopend aantal doktersassistenten en dokters. Dus we dacht, als we nu die slag kunnen maken, dan, uh, nou, dan denken we dat we een paar problemen voor kunnen zijn. Of misschien op kunnen lossen tegen die tijd. Um, niet dat we vooraf niks gedaan hadden. Uh, want we hadden dat portaal eigenlijk al sinds 2008 uh, en toen het kwam hebben we elke postadres in ons bestand, en toch 12.500 patiënten, uh, hebben een brief gestuurd met dat het er was en dat je het kon gebruiken. Uh, daarnaast, uh, als je onze website opent, dan kon je er eigenlijk niet omheen. Het zijn uh, ja, nu iets kleinere buttons, maar als je de website opent, vrij grote buttons. Uh, uh, dus je kon er zo op klikken en uh, uh, dan wees het zich vanzelf. En tot slot uh, in onze wachtkamer, je ziet het nu net niet, want het is wel degelijk uh, onze wachtkamer, maar het scherm hangt uh, achter de fotograaf. Uh, maar vrij groot aanwezig uh, op het wachtkamer- informatiescherm ook dat we net hadden. Dus dit was er allemaal wel, maar daar gebeurde eigenlijk niks door. Dus toen hebben we ons toch eens achter de oren gekracht van ja, dat, dat is best gek. Dus het is wel aanwezig, mensen weten het of kunnen het in ieder geval weten, maar ze doen er niks mee. En toen kwamen we tot de conclusie, zou het dan misschien aan ons kunnen liggen? En achteraf is dat wel een goede reflectie uh, geweest. Ik zal je zeggen, het ligt niet helemaal aan ons, maar dat was wel een goed uitgangspunt. Dus we zijn het, uh, zoals dat zo mooi heet, anders aan gaan pakken. Wat zijn we gaan doen? Nou, we zijn het nog meer kenbaar gaan maken, um, maar ook veel praktischer. Dus we hebben uh, flyers in de wachtkamer gelegd, gewoon met een uitleg. Niet alleen wat het is er, maar ook wat is het en hoe kun je het uh, installeren en gebruiken. Um, en nog veel belangrijker, we zijn het gewoon in de spreekkamer en aan de telefoon met de patiënten gaan delen. Dus aan het eind van het consult, joh, uh, we gaan je wil lab aanvragen. Uh, uh, maar je kunt dat ook gewoon digitaal een antwoord krijgen als het de uitslag er is. Uh, online afspraak maken, gewoon bespreek de mogelijkheden. Direct met de patiënt, die heeft dan door dat je ermee bezig bent. Uh, en uh, dat had uh, uh, naar ons idee meer effect. Uh, en we zijn ook onderling gaan bespreken, zeker in het begin van, joh, wat zijn nou de succesfactoren? We zijn het gaan bijhouden uh, hoeveel gebruik er per uh, dokter gebruikt werd. Ik werk met uh, drie andere uh, collega's in de praktijk. Um, en die verschillen in het begin zijn we gaan duiden. Nou ja, daar kwamen weer tips uit naar voren, maar ook met het uh, andere personeel gaan bespreken van, joh, wat werkt wel en wat werkt niet? Um, en die medewerkers, die andere medewerkers, hoorden net zeggen, ja, je hebt altijd uh, frontrunners en dan volgers en je hebt mensen die echt niet willen... Uh, in een hele grote organisatie kun je die misschien links laten liggen, maar ik kan je zeggen in een organisatie als bij ons met uh, 25 medewerkers uh, die allemaal uh, essentieel zijn voor de logistiek, moet je ze echt allemaal meekrijgen. Dus je moet heel erg in gesprek gaan met medewerkers, want ik kan je zeker zeggen dat vanaf het begin uh, niet iedereen uh, juichend was uh, over het gebruik hiervan. En er werden veel beren op de weg gezien, uh, veel problemen, uh, patiënten willen het niet en die willen mij aan de telefoon. En nou, een hele hoop uh, aannames en uh, vooroordelen. Uh, maar je moet daar dus heel erg over in gesprek, wil je het in je team krijgen. Um, er zijn nog twee andere acties geweest. Uh, uh, uiteindelijk hebben we niet alleen via de website portaal gekregen, maar ook in het najaar van 2018 uh, via de app. Uh, uh, die weer gebruiksvriendelijk was. Het werd net ook al door Arnaud Monique genoemd. Uh, gebruiksvriendelijkheid werkt gewoon. Uh, dus we waren blij met, de, met die app. Uh, uh, en we hadden dit, zal veel mensen niet zeggen, maar je, je, een e-consult is dat je een bericht naar je huisarts uh, stuurt of naar je zorgverlener uh, en die kan erop antwoorden. Uh, maar daarvoor moet de patiënt eerst een actie ondernemen. Uh, en wij kregen in het eind, uh, 2018 de beschikking over wat heet een proactief e-consult. Dus een patiënt hoeft ons niet meer een bericht te sturen om wel naar de patiënt toe te communiceren via een bericht. En dat hielp enorm, want als je dan inderdaad, zoals het voorbeeld net zei, van joh, uh, wil je je labuitslag digitaal hebben? Uh, dan hoefde hij niet meer eerst een bericht te sturen om daarom te vragen, maar kon je gewoon zeggen ik stuur het je zodra ik het binnen heb. ging een stuk sneller en hielp een, uh, een heel eind uh, in de communicatie. Nou goed, uh, behoorlijk wat acties uh, uh, ondernomen, maar had dat dan ook resultaat? Uh, ja, ik zou bijna zeggen ja, anders stond ik hier waarschijnlijk niet. Um, maar om even in, uh, in een grafiek aan te geven, ik zei er zijn landelijke cijfers uh, die jaarlijks gemeten worden en je ziet hier de jaren 2016 tot en met 2019. En dit gaat puur over online afspraken maken. De bovenste blauwe lijn die je ziet, is het aantal patiënten die dat jaarlijks zegt van nou, uh, ik wil het wel. Wat uh, zoals ik al aangaf, ergens tussen de 60 en 70 procent jaarlijks ligt. Um, de onderste lijn, uh, dat is de landelijke lijn. Dus het gemiddelde aantal uh, afspraken dat ook online gemaakt wordt. Of patiënten die aangeeft online afspraken te maken. En de groene lijn, dat is die van ons. Um, uh, en je ziet dat wij dat gat aardig aan het uh, dichten zijn. Dat is 2019. 2020 zijn er nog wel een paar andere dingen veranderd natuurlijk. Um, maar het gat uh, lopen we inmiddels aardig dicht. Wat je hier ook wel ziet is dat we zijn wel eind 2016 daarmee begonnen, maar het heeft wel een aanlooptijd om het uh, goed op gang te krijgen. Je moet vooral eerst veel investeren uh, uh, in de communicatie Dat is ook vrij logisch omdat niet een patiënt komt wel ongeveer vier keer per jaar langs gemiddeld. Um, uh, dus als je het nu iemand uitlegt en je wil het gaan gebruiken, is de kans dat hij het pas over drie of zes maanden überhaupt gaat gebruiken. Er zit een soort vertraging in en je moet best wel wat uh, energie erin steken om het voor elkaar te krijgen. Getalsmatig uh, ziet dat er zo uit. Dat gaat niet alleen over de online afspraken, maar ook over de andere services die ik noemde. Uh, toen we dus startten, was al bijna een kwart van de patiënten had al een online account. Alleen uh, bijna niemand uh, deed er wat mee. En je ziet het aantal uh, unieke gebruikers uh, inderdaad stijgen door de jaren heen. Inmiddels zijn we ruim over de helft heen. En je ziet eigenlijk de uh, activiteiten, dus de online afspraken en e-consults daarbij meestijgen. Um, en niet alleen zie je ze stijgen, uh, maar wat ook wel interessant is als je goed naar de getallen kijkt... ...is dat in het begin maar een kwart van de mensen met een portaal er gebruik van maakte um, En dat nu uh, 80, 75, 80 procent is. Dus het is niet alleen dat die mensen een account hebben, maar ze maken er ook actief gebruik van. Wat betekent dat ze er toch wel uh, iets vinden wat ze zoeken, want ze worden niet verplicht. De originele methodes zijn er ook nog, er zit nog steeds een assistent aan de telefoon. Um, uh, maar blijkbaar uh, ja, zit hier toch een voordeel in voor de patiënt, wat op zich vrij logisch is. Uh, uh, maar dan moet je wel aan een paar dingen houden, wil het een voordeel zijn voor de patiënt. En dat is hetgene waar ik zei toen we gingen kijken naar zijn de beperkende factor, toen kwamen we wel een paar dingen tegen. Uh, want wat leerden we zoal? Nou, even per uh, onderdeel toch om het uh, wat overzichtelijk te maken en wat praktischer. Als je online een afspraak neemt en in mindere mate het herhaalrecept. Kijk, er zit een groot voordeel aan voor een patiënt. Het is uh, 24-7 beschikbaar, werd net ook gevraagd van hoe doe je dat dan uh, uh, uh, uh, met die tijdsonafhankelijkheid. Nou, een afspraak kun je ook midden in de nacht uh, maken als dus je hebt buikpijn. En ik heb meerdere patiënten en zei, vannacht had ik opeens heel erg last. Toen dacht ik, ja, zal ik de huispos bellen? De keek en kon ik om tien voor half negen terecht, Ik denk ik, nou, dan maak ik gewoon een afspraak bij u. Um, maar ook in het weekend, een heel groot deel van de afspraken wordt in het weekend al geboekt en niet op maandagochtend uh, tussen acht en half tien in de wachtrij. Um, en dat is meteen het volgende punt, voor ons kant, het verlaagde telefoonbelasting. Waar we vroeger uh, tussen acht en half tien op maandagochtend inderdaad, waren de assistenten aan het harken om het allemaal gedaan te krijgen en tegen de wachtrij aan het opbellen. Uh, nu om tien over acht is het wel zo'n beetje gebeurd. Dus er zit zowel voor de patiënt als voor de uh, zorgverlener een voordeel aan. En uh, inhoudelijk is prettig dat uh, uh, bij een online afspraak de hulpvraag al vaak door de patiënt geformuleerd is. Het zijn zijn eigen woorden of haar eigen woorden, niet een vertaling van een slag van de uh, assistenten, uh, maar gewoon uh, uh, van de patiënt zelf, waardoor je vaak al een hoop informatie hebt voor het uh, consult begint. En heel praktisch het ook qua uh, vastleggen van de gegevens uh, uh, wat tijd scheelt. Maar je moet dan natuurlijk wel een paar dingen uh, doen. En de eerste is denk ik het belangrijkste. Je moet ruimte beschikbaar maken in je agenda. En dan zul je zeggen, nou ja, goed, dat is er toch. Uh, ja, maar het grootste de, uh, deel van mijn collega's uh, heeft toch wat moeite met het zomaar openstellen van de agenda hiervoor. Je ziet ook nu in de coronatijd hebben ze al die agendas dichtgegooid. En er zit één heel belangrijk ding aan. Dan zetten ze het wel open, maar uh, wat later. En ik zeg altijd, als ik nu online een afspraak ga boeken... En ik kan over drie dagen terecht en ik bel naar de assistenten en ik kan vandaag of morgen terecht, ga ik nooit meer online kijken. Dus je, wordt, je moet wel gestimuleerd worden en niet achtergesteld. Dus je kunt het ook in je voordeel gebruiken, zeker om het op te starten, door uh, een juist uh, plek gereserveerd te houden uh, voor de uh, online afspraken. Waardoor je net een klein beetje voordeel biedt aan de mensen die het online willen. Maar in ieder geval dat ze niet achtergesteld worden. En je moet dat natuurlijk, dat is het laatste punt, ook het aanbod aanpassen op de vraag. Als je nu zegt, ik blokkeer mijn hele agenda voor online afspraken terwijl je nog niemand hebt. Ja, dan kom je wel in logistieke problemen. Maar met name ook als op een gegeven moment het aanbod groeit, dus het aantal patiënten dat gebruikt, groeit. Moet je gewoon meer plekken in je agenda daarvoor uh, reserveren en daar handig mee omgaan. Uh, vergelijkbaar verhaal voor de e-consulten. Nou, daar zit echt een groot voordeel in de logistiek. Je haalt heel veel lagen ertussenuit. tussenuit. Een uitslag komt binnen. Uh, uh, en ik doe er wat mee, Waar vroeger belde de patiënt naar de assistenten of die binnen was. En dan was het ja of nee. En als het nee was, belde die nog een keer. En dan was het er wel, die ging met mij overleggen. Ik gaf het weer door aan haar, zij weer aan de patiënt. Die was het dan niet. En, nou goed, het is een hele keten. Waar je nu gewoon een uitslag binnenkrijgt, een bericht stuurt en je bent klaar. Van de andere kant op, dus e-consulten uh, van de patiënt naar de zorgverlener. Uh, veel enkelvoudige vragen vervangen gewoon een consult of een telefoontje. En, nou, een telefoontje is uh, een ander soort communicatie. Uh, misschien qua tijd anders. Maar met name ook een consult uh, helpt enorm. En niet alleen voor de zorgverlener, uh, maar zeker ook voor de patiënt. Want het is een wijdverbreid misverstand dat patiënten de hoogste uh, haalbare factor is... dat je langs mag bij de dokter. Nou, Ik ken een hele hoop mensen die daar helemaal geen behoefte aan hebben... en die hun vraag liever uh, zo effectief en efficiënt mogelijk beantwoord krijgen. Dus we merken ook dat patiënten heel creatief worden in een vraag stellen... zodat die zo goed geformuleerd is... Uh, en eventueel met een foto kan tegenwoordig bijgevoegd worden, uh, uh, dat je gewoon een antwoord kan krijgen en ze niet langs hoeven komen. En dat werkt weer aan twee kanten uh, als voordeel. En uh, uh, wat voor beide kanten voordeel is hetzelfde moment uh, van beantwoorden kiezen. En eigenlijk ook van de vragen stellen. Uh, het tijdsonafhankelijke werd al genoemd, maar met name ook het asynchrone. Als ik gewoon s'avonds denk, oh ja, dat wilde ik aan mijn dokter vragen, stuur ik een bericht uh, uh, en dan beantwoord ik hem als zorgverlener de volgende dag op het moment dat het mij uitkomt. En niet per se tussen 1 en half 2 of van 2 tot kwart voor 2. Uh, uh, maar gewoon als het mij uitkomt. En als je s'avonds uit je werk komt of wat dan ook. Uh, je kunt het lezen op het moment dat het jou is geschikt. Dus er zit een heel voordelig uh, communicatiesysteem in. Dan moet je uiteraard wel de moeite nemen om iets binnen een werkdag te beantwoorden. Want uh, als je drie dagen gaat wachten, dan gaat iemand toch bellen. Waar blijft mijn antwoord nou? En meestal uh, is een vraag misschien niet urgent. Maar is het wel handig als je gewoon netjes uh, antwoordt. Uh, en wat betreft de uitslagen moet je tijdens een consult wel meer voorbespreken. Officieel moet je dat natuurlijk ook wel. Uh, maar nu moet je ook echt aangeven, nou, als we dit, dit eruit komt gaan we beleid A doen. En als dit eruit komt, beleid B. Zodat je ook kort kan antwoorden, want anders moet je nog op en neer gaan communiceren. En je wil het in één antwoord uh, uh, hebben. Dus dat uh, aan de praktische kant. Uh, er zijn een paar dingen die enorm geholpen hebben. En ik begon er al mee, eigenlijk is de persoonlijke... Uh, ja, benadering naar patiënten toe, dat werkt gewoon enorm. En het werd net ook al genoemd, vraag het gewoon aan iedereen, want je weet niet wie het wil en wie het kan. Ik bedoel, er zijn 30-jarigen die het niet willen en we hebben uh, een patiënt van 96, die kan er heel erg uh, prima mee omgaan, is ook ontzettend tevreden mee. Dus ga daar gewoon over in gesprek en kijk uh, uh, bij wie het past. En daarnaast heeft de app heel erg gewerkt, inderdaad vanwege de uh, gebruiksvriendelijkheid. In plaats van twee-factor-authenticatie via de website, wat, uh, wat ingewikkeld was met spamboxes en zo, kun je nu gewoon met vijf cijfers een eigen pincode kiezen en zit je in het menu. Uh, en zoals ik al zei, het projectieve e-consult heeft ook een hele hoop uh, rompslomp weggenomen, doordat je gewoon meteen een bericht naar de patiënt kan sturen, niet eerst een vraag moet laten stellen. Uh, uh, ja, en de afhandeling van onderzoeksuitslagen is nu echt mensen, vroeger was dat ook al wel een beetje, uh, maar die dachten altijd dat het drie tot vier dagen duurde voor een uitslag binnen was en inmiddels hebben ze door dat dat eigenlijk ook vaak dezelfde dag nog uh, is. Ik zeg niet dat wij ze dat niet wijsgemaakt hebben, uh, uh, maar nu kun je ze in ieder geval uh, zodanig snel helpen uh, door het meteen terug te communiceren. Ja, dan zou je zeggen dat is leuk, er moet best wel wat uh, uh, energie in steken, maar wat levert het mij nou op? Nou, uh, zoals ik al noemde, is voor de huispraktijk echt verlaging van de telefoondruk. Uh, begrijp me goed, 50% van de tijd uh, in een huispraktijk van adox-assistenten wordt besteed aan, uh, aan de telefoon. Uh, dus het verlagen van die telefoondruk, die bij ons inmiddels, we hadden ongeveer 1300 telefoons per week, dat zijn er nu net iets meer dan 1000 gemiddeld. Uh, uh, die is aannemelijk, uh, waardoor we ook die assistenten weer op andere taken in kunnen zetten. En dan krijg je ook weer de juiste zorg op de juiste plek. Betreft zowel de patiënt, weet je, als hij niet langs hoeft te komen, hoeft het niet. Maar ook de assistenten, eh, als zij bepaalde verrichtingen kan doen, dan heb ik dat liever dan dat ze aan de telefoon zit als ze daar niet nodig is. Nou, de logistiek, heb ik al een paar keer gezegd, je haalt gewoon lagen ertussen uit. En die logistiek indirect geeft ook de patiënt tevredenheid. Die krijgt sneller zijn antwoord op de manier waarop hij of zij het wil. Uh, wat vaak wordt gezegd, van ja is uh, digitale zorg niet... Uh, onpersoonlijker. Nou, patiënten uh, uh, geven het tegendeel aan. Die vinden het juist persoonlijk. En het is eigenlijk vrij logisch. Je haalt de laagte uit. Dus online afspraken uh, zeggen ze, ja, dan moest ik eerst met de assistent in discussie. En als het ermee zat, dan kreeg ik een afspraak. En dan zeg je, ja, nu kan ik gewoon meteen een afspraak maken. En dan weet ik ook dat ik dat krijg. Of een vraag. Die kan direct aan mij gesteld uh, worden. Waardoor patiënten het idee hebben dat je veel directer contact hebt uh, dan via de assistenten. Dus uh, uh, het helpt. En ze worden... Uh, ook, uh, ze hoeven niet naar de praktijk te komen, volgens mij zei ik dat al, als het niet nodig is. Dus patiënten vinden het uh, uh, prettig en dat wijst die getallen eigenlijk ook uit. Want ze kunnen nog steeds de originele weg kiezen, maar meer dan de helft kiezen inmiddels uh, de digitale weg om hun uh, uh, zaken te regelen binnen onze praktijk. Wat waren nou de voornaamste aandachtspunten uh, die we in dit implementatieproces hebben gedaan? Uh, nou, met name dat je het dus in het zorgproces moet uh, integreren. Als je het ernaast zet, of dat werd net ook al genoemd, of uh, extra, dat levert niks op. Het moet iets win-win uh, situatie eigenlijk voor zowel de zorgverlener als de patiënt opleveren en het uh, proces effectiever maken. Maar je moet wel echt een cultuuromslag teweeg brengen. Daar waar je net uh, niet iedereen mee hoefde te hebben, bij ons moest echt uh, de cultuur omgezet worden binnen de praktijk. Je merkt dat als een assistent het niet wilde of een medewerker het niet wilde, dan zijn er veel mogelijkheden om het ook minder te laten slagen, zo maar zeggen. Nou, de proactieve benadering wil ik nog een keer zeggen met patiënten. Dat, dat werkt gewoon, ga erover in gesprek. Ik hoor heel vaak, ja, mijn patiënten willen dat niet. Ik vind dat altijd wel in ieder geval een uniforme groep patiënten. Maar de vraag is of dat de patiënten betreft of de behandelaar. En de functionaliteit moet gebruiksvriendelijk zijn. We hebben het ook al genoemd in de GGZ, het is denk ik ook allemaal veel uh, vergelijkbaar. Ja, als het niet handig is of het loopt steeds vast, dan kom je nergens. Maar allerbelangrijkste, ik noemde net al een hoop aannames, laat je aannames gewoon los en ga ermee aan de slag. Je wordt verrast door dingen uh, waarvan je dacht, Nou, dat, dat zal toch niet, ik geef altijd als voorbeeld uh, uh, anderstalige uh, uh, uh, Nederlanders ja, Dat is dan lastig, want die, die, die begrijpen dat niet. Nou, Die gebruiken het juist vrij vaak. Waarom? Ze kunnen een consult namelijk thuis al invullen met iemand die de taal wel machtig is. Waardoor het consult ook uh, effectiever verloopt. Of met Google Translate. Uh, maar ze gebruiken het dus vrij veel juist. Um, maar er zijn er nog veel en veel meer. Maar ga het gewoon doen en ga ermee aan de slag. En uh, op basis van je feedback uh, uh, van patiënten, uh, pas het proces aan en verbeter het. En als je dat dan allemaal doet, ja, wat ligt er dan allemaal voor je? En uh, ik denk dat dat uh, uh, nu uh, de tweede golf afgekondigd is, geloof ik. We staan nu nog in een voetbalstadion, maar niet uh, heel lang meer. Uh, wat, wat brengt dat dan, die digitale zorg? Nou, ik zei al, effectiever inzet van medewerkers. We hebben toch een arbeidsmarktprobleem dat de komende jaren in de zorg zeker uh, ons partner gaat spelen. Laten we dan die medewerkers die we hebben op de juiste manier gebruiken... Ook zodat ze niet uh, vroegtijdig opgebrand uh, raken en uh, de sector verlaten, wat nog een stuk uh, uh, erger is. Um, maar daarnaast, uh, uh, uh, ik zei al, de tweede coronagolf komt eraan. Uh, dit was de eerste en dat is niet die eerste piek, want dat is de carnavalsvakantie, die piek naar beneden. Um, hier zie je uh, uh, onze praktijk, we hebben bijgehouden wat het aantal consulten was. Um, en de gele lijn is het totaal aantal consulten, daarom zit er een piek naar beneden in de voorjaarsvakantie, maar het dal daarna dat is de coronacrisis. Um, en wat je ziet is dus de blauwe balk uh, zijn het aantal fysieke consulten uh, de oranje balk uh, telefonische consulten en de grijze balk uh, de e-consulten. Wat je hier ziet wat gebeurde in de coronacrisis en wat wij als voordeel hadden, wij deden al veel e-consulten uh, voor een Nederlandse praktijk. Ik geloof dat we zo een 30 fouten of iets dergelijks van het gemiddelde doen. Um, maar toen de coronacrisis kwam hadden wij er eigenlijk wat minder last van, omdat we gewoon gingen verschuiven. Binnen onze praktijk was het normaal dat je van één van de drie communicatiestromen gebruik maakte, waardoor uh, uh, we konden verschuiven van fysieke consulten naar andere consulten. Je ziet op een gegeven moment, moet je van me aannemen, dat uh, op het uh, hoogtepunt, zowel dieptepunt uh, van de coronacrisis, uh, hadden we 15% nog maar uh, uh, over van de uh, fysieke consulten. Maar was e consult gewoon leidend. Dus je kon het opvangen en uiteindelijk nog 60% van het aantal consulten doen. Dus je kunt hiermee een hoop ondervangen door gewoon te verschuiven in communicatiestroom. Nou, daarnaast, zelfmanagement van patiënten is een belangrijk punt van aandacht. En er zijn gewoon al heel veel mogelijkheden. Hier zie je ziet er een aantal van thuisarts.nl tot die sofa. Dat is een online psychologie, mami-guide voor diabetes, moet ik naar de dokter wel bekend. Er is veel mogelijk, maar je moet het wel op een juiste manier aanbieden en patiënten naar geleiden. En als je het gewoon zo los aanbiedt, doen ze niks mee. Dus moeten moeten in een geïntegreerde omgeving. Dus als je deze uh, bodem legt qua implementatie, dan zijn er daarna eigenlijk heel veel mogelijkheden die het leven nog aangenamer maken. Maar zelfs het implementeren van de basisservices, wat echt wel energie en tijd kost, daar kan ik niet omheen. Leveren uh, uh, wel effect op als je het maar uh, volhoudt. En dan wil ik daarmee de ruimte geven voor vragen. Dankjewel Jasper. Ook weer een heel enerverend verhaal wat heel mooi uh, aansluit op het uh, stuk van de GGZ. Uh, de chat staat open. Uh, en um, daar zie ik in ieder geval al een vraag die eigenlijk uh, al binnenkwam... Uh, op het moment van, uh, of eigenlijk net na uh, dat ik hem had gesloten... Uh, uh, maar die uh, werd gevraagd aan Monique, maar hij past ook heel erg bij jou. Want de vraag is van hoe doet een arts, kan een psychiater zijn, maar kan ook een huisarts zijn, nu zijn medisch onderzoek. En dat gaat dus, doen, ze dat on doen jullie dat online? Jij gaf al iets aan met een foto meesturen, kun je daar iets meer van zeggen? Um, ja, nou ja, ten eerste bij een heel groot deel van de patiënten is helemaal geen lichamelijk onderzoek nodig. Want daar uh, uh, beperkt dan even toe. Um, en zeker iets wat met een foto is vast te leggen, dus een veel voorkomende huispraktijk, zijn vlekjes en plekjes. Uh, um, die kun je gewoon met een foto goed uh, vastleggen. Die stuur je mee met een vraag, uh, of met een e-consult, waarin je aangeeft hoe lang het er zit en uh, uh, wat voor klachten het geeft. En dan ben je over het algemeen in 80% van de gevallen, beter wel. Ja. Ja. Dus met andere woorden, het kan heel veel, uh, wellicht veel meer dan we nog denken, ook ja, bij de omdat, nou Ja, omdat, grof geschat, ik denk dat uh, bij de huisartsconsulten, uh, die zijn wel iets gevarieerder misschien dan in de GGZ. Uh, uh, denk maar bij 20 of 30 procent lichaamkonderzoek echt noodzakelijk is. Ja. Ja, dus dat staat het zeker niet in de weg, wat natuurlijk niet, niet betekent dat je uh, mensen ook niet uh, nog steeds uh, fysiek ziet. Nee, dat... absoluut, maar ja, het zit, het dat is ook zijn. wel belangrijk. Het is niet of-of. Dus uh, uh, het is uh, de juiste, nou ja, de juiste zorg op de juiste plek. Dus het juiste probleem wordt op de uh, meest effectieve manier afgehandeld. En het geeft juist ook ruimte in de spreekkamer, omdat je merkt dat de consultdruk ook afneemt. Uh, de dingen die je wel in de spreekkamer moet doen, dat je daar wat meer uh, tijd en ruimte uh, voor creëert. Ja. ja, nee, dankjewel. Ik uh, zie nog geen nieuwe uh, vragen, of zie jij er wel, Andrea? Ik zie ja. geen nieuwe vragen, maar ik heb zelf een vraag. Ja, ja. De groep die hier nou niet mee bereikt, wie zijn dat? Want ik kan me ook bijvoorbeeld voorstellen dat bijvoorbeeld heel veel ouderen het ook wel misschien wel gewoon gezellig vinden om even de huisarts te zien. Ja, heerlijk. Hè? Die ouderen zijn altijd een goed verhaal. Nee, dat, Nou, laat ik zo zeggen, wie je niet bereikt, dat weet je eigenlijk niet, want die zie je niet. Nee. Uh, um, uh, maar dit is weer een van die aannames. Ja, dat moet je niet bij ouderen zijn. Ja, Natuurlijk, uh, het gebruik zal iets hoger liggen uh, tussen de 30 en de, en de 50, uh, misschien 60. Maar heel veel ouderen gebruiken het ook. En, en degenen die heel graag uh, langs willen komen, ja, die mogen dat ook nog steeds. En het is ook niet, nogmaals niet of, of. Hè. Dus iemand die nu een vraag via e-consult e stelt, kan de volgende keer in mijn spreekkamer zitten. Het is niet dat je de ene weg doet uh, uh, of de andere weg. Dus, dus is het eigenlijk onduidelijk uh, wie je wel of niet gebruik van maakt. Nou, ik wil het omkeren. Je ziet, uh, degene die er gebruik van maakt, is een behoorlijke doorsnee van de praktijk. En van de bevolking. Ja. ja, ja. En hoe ziet dan een, een vraag ook: hoe ziet dan zo'n e-consult eruit? Hier werd gevraagd: hebben jullie een specifiek schabloon? Uh, maken jullie gebruik van vragenlijsten of juist alleen videobellen, telefoon? Uh, nee, ja, dat zijn weer andere functionaliteiten dan een e-consult. Uh, nou, belangrijk, als je het over vraaglijsten hebt. Wij gebruiken wel, uh, moet ik naar de dokter? Voordat je uh, een online afspraak maakt, kun je uh, een advies inwinnen. via moet ik naar de dokter. Dus je kunt een advies krijgen of een consult, of het überhaupt nodig is. En de e-consult is eigenlijk gewoon uh, een mailtje, noem ik het maar, naar de uh, dokter toe. Dus je zet er een onderwerp boven, je stelt je vraag, je voegt eventueel een bijlage toe. Uh, uh, uh, en je krijgt antwoord als het goed is. En maken jullie ook ge gebruik van videobellen? Uh, nee, nou, als huisarts op dit moment uh, niet... Um, uh, onze uh, psychologen zijn het wel gaan doen in de, in de coronaperiode. Um, uh, eigenlijk ook wel met een positieve ervaring. Niet voor iedereen geschikt, dat was ook duidelijk. Uh, Komt eigenlijk al niet, want ik val in haren met hun uh, presentatie. Maar sommige patiënten vinden het juist heel erg prettig. Uh, en wat de psycholoog zei is dat je juist sommige patiënten in hun eigen omgeving beter een gesprek mee kan voeren... ...als zij in hun eigen omgeving uh, zitten en een beter een indruk kunnen krijgen uh, uh, dan uh, wanneer ze in je spreekkamer zitten. Anderen daarentegen weer niet. Maar dat is ook even een beetje aanvoelen en uh, uh, ja, aftasten. Ja, ja. Net zoals uh, wat Monique zei, uh, one, one size doesn't fit all. Uh, exact, exact maar ga zin. vooral ook, en dat geldt voor al die dingen, ja. ga gewoon met een patiënt over in gesprek en probeer het gewoon. Ook je weet van, van tevoren allebei niet precies of het iets voor je is. Maar als je het niet probeert, uh, uh, dan weet je het niet. En zelfs bij het grote aantal e dat wij hadden, Zag je in de coronacrisis dat met 70% steeg. Dat heeft ook met uh, urgentie natuurlijk te maken, dat je gewoon niet naar de dokterspraktijk kon. Maar van die 70% nog steeds 50% die het nu nog doet. Dus die hebben het geprobeerd, het bleek goed te bevallen en die blijven uh, uh, daarbij. Dus ja, weet je, het proberen is wel en het verleiden om het te proberen is wel echt een, uh, een belangrijk uh, punt. Ja. ja, dankjewel, Jasper. Ik zie dat uh, de tijd begint een beetje op te raken. Dat geldt wellicht ook voor uh, de mensen thuis, dat er ook andere dingen uh, op uh, de agenda uh, staan. Ik wil hem dan ook uh, ja, hiermee afsluiten. Uh, alle sprekers uh, van harte bedanken, maar natuurlijk eerst uh, Jasper zelf. Die heeft nog een applaus verdiend van ons en van jullie thuis. Dank jullie wel, allemaal, om, uh, uh, om hier uh, grotendeels uh, aanwezig uh, te zijn. Uh, ook uh, bij fysieke afwezigheid uh, is het mogelijk geweest. Uh, wat al verschillende keren werd gezegd. Uh, ja, wij zijn uh, op, dus op dezelfde locatie bij het Willem, in het Willem II stadion uh, we zien geen juichende supporters uh, hier, uh, wat vorige week het geval was. Wij zitten netjes binnen uh, en uh, hebben wel geklapt, maar niet gejuicht. Uh, dat is, uh, we zouden wel willen juichen natuurlijk ook voor jullie thuis, uh, dat jullie hebben meegedaan. De chat begon uh, goed uh, te werken. Let ook weer even op de accreditatiebutton uh, die jullie uh, nu zien voor degene die, uh, die dat betreft. Hetzelfde geldt voor de evaluatiebutton. Uh, dat geldt voor iedereen. Ik wil jullie graag uitnodigen om uh, daarop te reageren. Dat... Uh, het helpt voor ons allemaal uh, en ook voor Transo in het algemeen van uh, zullen we dit vaker uh, doen? Uh, maak je hierdoor het meer mogelijk voor mensen om aan te haken, uh, want je hebt natuurlijk uh, minder reistijd. En wat vonden jullie bijvoorbeeld van zo'n interactie? Ik vond het in ieder geval uh, een hele ervaring om het een keer uh, op deze manier uh, te doen. En uh, nou, ik hoop uh, dat jullie er uh, veel aan hebben gehad. Van zowel uh, de kant van de wetenschap uh, hebben we belicht uh, als de praktijk kant. En hij is ook vaak uh, samengekomen. Uh, dus nogmaals, uh, hier iedereen bedankt, jullie thuis bedankt en uh, graag tot de volgende keer. Tot ziens!